Hoi, hoi! We zijn uh, met, samen met Monique, mijn collega in uh, Santa Monica. We zijn in uh, Amerika om uh, heel veel te leren over marketing en ik wil met, met deze Facebook live wil ik jullie iets delen over wat nou het geheim is van een high-end klant. En ik heb de uh, afgelopen jaren letterlijk duizenden mensen geholpen met, met heel veel plezier en, en succes. Maar ik heb wel zoiets van... Uh, wat heel belangrijk is, is dat je richt op de klanten die je echt het beste kunt helpen. Dus een high-end klant is niet per se een, een rijke klant of zoiets, maar wel een ambitieuze klant voor mij. En uh, nou, het zit hem eigenlijk vooral in de persoonlijkheid van de klant. En als je heel erg ja, gericht die high-end klant naar je toe gaat trekken, dan krijg je dus echt ook een high-end leven. En ik zeg altijd tegen mijn klanten, als je de juiste high-end klanten naar je toe trekt is dat de poort naar je ideale leven. Want, want niemand wil klanten hebben die het allemaal niet doen, die uh, jouw uh, adviezen in de wind slaan, die het allemaal beter weten, of die uh, nooit meer van zich laten horen. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik heb alles meegemaakt, zou je kunnen zeggen. Maar, maar wat ik dus wil zeggen over high en klant, is dat het vooral zit in de persoonlijkheid van die klant. En ik denk, ik heb heel veel coaches en trainers en, en consultants gesproken die het eigenlijk allemaal met me eens zijn. Het is iemand die ambitieus is, die wil echt de resultaten die je kunt bieden. Die gaat er helemaal voor, die gaat het implementeren. Maar die staat ook open voor feedback. Die doet aan zelfreflectie. Die neemt verantwoordelijkheid. En dat zijn dus eigenlijk heerlijke mensen om mee te werken. En, en, en die klanten wil je gewoon hebben. Ja, dus dat daar wil ik je iets over leren want wat is nou het geheim om die high-end klant naar je toe te trekken en nou, ik zeg, zou zeggen een aantal factoren spelen een rol maar een van de allerbelangrijkste is natuurlijk je taal die je gebruikt en, en ik vind dat eigenlijk nou voor 90% gaat het gewoon om taal en als je de juiste taal gebruikt trek je ook de juiste klanten aan en ik vertel gewoon even het voorbeeld van, van mezelf. Dus ik was vroeger, nou wilde ik heel graag mensen helpen. En dan gebruikte ik taal, waarmee ik eigenlijk vaak niet de juiste klant aantrok met wie ik de beste resultaten kon halen. En dat was toen, ik noem dat zo, ja, worsteltaal. Dus dan was ik heel erg gericht op eigenlijk op me inleven in, in mensen die het moeilijk hadden en te weinig verdienden. Ik wil niet zeggen dat al mijn klanten nu geen financiële problemen kunnen hebben. Dat is absoluut hoort bij ondernemerschap, zou ik zeggen. Maar ja, heel veel van die mensen wilden het zo houden. Ja, dus ze wilden gewoon in de financiële problemen blijven zitten. Stelden zich niet open voor investeringen. En dat is voor mij niet een ideale klant. Een ideale klant is degene die het wel eigenlijk al overwonnen heeft, maar zich openstelt... ...om het nog te verbeteren. Dat is voor mij de ideale klant. Dus die taal die ik gebruik is niet meer gericht op die financiële problemen... ...maar eigenlijk op het probleem van de succesvolle klant. Die heeft ook problemen. Het is niet zo dat hij geen problemen heeft... ...maar het zijn andere problemen dan iemand die gewoon helemaal... ...nog niet eens een treinkaartje kan kopen... ...maar dus ook nooit kan investeren in mijn programma. En niet dat ik geen compassie heb voor die mensen... Want mijn doel is altijd geweest om mensen financieel vrij te maken. Daar doe ik het allemaal voor. Maar het moeten wel de mensen zijn die snappen dat ze moeten investeren. En dat ze dus verbetering kunnen krijgen in de situatie. En voor mij is het gewoon een mindset. Dus ik ben zelf ook heel arm geweest. Maar ik heb gewoon niet geloofd dat ik dat was. Dus ik ging gewoon alles doen om eruit te komen. En dat is heel aardig gelukt. Dat zie ik ook bij mijn klanten. die zetten ook die stappen. Dus het zit hem allemaal in taal. Benoem de problemen van de ideale klant. Niet van de klant die je eigenlijk niet wil hebben. Zo simpel is het. Dus je moet je echt heel goed inleven in die klant. Dus dat is heel erg belangrijk. En wat ook heel erg belangrijk is. Is dat je de ideale high-end klant aantrekt met hele simpele funnels. Want iemand die heel succesvol is en het heel goed doet al. Die heeft niet tijd om helemaal jouw funnels te doorlopen, alle video's te bekijken, e-books te lezen. Die wil gewoon snel geholpen worden. Die wil absoluut investeren? Zeker. Ja, maar trek hem aan met fantastische ideeën en ga heel direct uitnodigen om in gesprek te komen. Hmm. Natuurlijk uh, zijn er ontzettend veel manieren om dat te, te bereiken. Echt misschien wel honderden manieren en een van de... De allerbeste manier is gewoon ook gewoon met video, met Facebook, met Facebook Ads. Dat werkt gewoon uitstekend. Het zijn allemaal dingen die ik ook ga bespreken bij mijn event leverage in november. Waar je heel hartelijk voor uitgenodigd bent. Er zijn nog een paar plaatsen. Uh, dus ik heb het genoemd taal is heel erg belangrijk. Simpele funnels met fantastische content die de high-end klant heel goed helpt. En wat, nou wat het laatste is, wat ik erover zou willen zeggen, is zorg dat je zelf een high-end aanbod hebt. Want als je geen high-end aanbod hebt, dan krijg je ook geen high-end klant. Het begint bij jou. Jouw keuze daarvoor. Jouw moed om dat te gaan doen. En dan kan de klant daar ja tegen zeggen. En die gaat niet uit zichzelf zeggen tegen jou. Ik heb heel veel zin dat jij een keer een 100.000 euro programma gaat aanbieden. Dat doen klanten niet, maar op het moment dat jij het zelf gaat aanbieden en zegt dit is het waard, dit kan het voor je opleveren, je gaat het weer terugverdienen, dan kan de klant zeggen, oh dat is eigenlijk wel eigenlijk het allerbeste wat ik kan doen. Want ik krijg daardoor het hoogste resultaat wat ik bij iemand anders helemaal niet kan krijgen, omdat hij zo'n soort aanbod niet heeft, dan is dat gewoon heel erg slim om te doen. En dus, um, ik help mijn klanten daarmee en hun resultaten zijn echt onvoorstelbaar. Gewoon omdat ze deze dingen leren. Het is heel gebruikelijk. Iedere week hoor ik van iemand die heeft een programma verkocht van 10.000, 30.000. Zelfs nu 100.000 euro programma. dat klanten van mij aan het aanbieden zijn. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je die mensen leert kennen. Zij overwinnen hun financiële problemen. Te verdienen met één klant genoeg voor het hele jaar, dat wil je, dat wil je. Dan hoef je niet zo hard te werken. En dus uh, zorg dat je bij goede mensen bent die echt betrokken zijn bij jouw succes. En niet uh, alleen maar een deel van het verhaal vertellen, te dus, maar het hele verhaal. Wat is er echt nodig om dit voor elkaar te krijgen? En je bent heel erg welkom om dat bij mij te komen leren. Als je vragen hebt of je wil iets uh, reageren, dan uh, is dat heel erg welkom. Tot gauw weer. We stappen straks in het vliegtuig. Dus uh, dan zie ik jullie weer.